Wanneer weet je wanneer je live bent? Nu. Zijn we nu live? Ja, we zijn, zijn we live. Zijn we live? Ja, ja, ja. ja Wauw. Ja, hallo. Ah, hallo. Mijlpaal van mij, want het is voor mij de eerste keer een Facebook live. Dus dat is echt... Uh, echt waar. Ja, echt waar. Dus, uh, Hoogste tijd, hè. You learn something new every day. Ja. En wat leuk te melden, want wij hebben eigenlijk al uh, heel veel zin in waar we over aan het brainstormen geweest zijn uh, vanmorgen. Namelijk, wij organiseren allebei graag dingen. En we uh, zijn af en toe uh, ook best avontuurlijk. Best en dan willen we jullie eigenlijk wel in meenemen. Want, wat zijn we aan het organiseren? Wij in... zijn een adventure retreat aan het organiseren. Dat wil zeggen dat je met reten adventure activiteiten uit je comfortzone gaat. En daarin eigenlijk jezelf tegenkomt. En dat groep, daar dan... Of in je bedrijf. Of in je bedrijf. En dat we dan gaan kijken wat je, wat je daarmee kan. En hoe je dat in je leven weer kan toepassen. En je hoeft het niet alleen te doen. Want we gaan met een groep naar India... Dus uh, denk je van, oh wauw, dit is helemaal niks voor mij. Dan moet je misschien juist denken, waar zit die drempel? Ja toch? <laughs> even kijken, we hebben wat live kijkers. Oei, oh, Irene en Erika. Als jullie zin hebben om uh, mee naar India te gaan, laat het ook even weten. Of ken je mensen uh, die daar interesse in hebben? Of wil je op de hoogte blijven? Laat even een uh, berichtje hier uh, beneden achter. Of stuur het een beetje naar... Uh, naar mij, onder de bericht, of naar Ingrid Probeek, van de Wijk van de Wow Experience en mij, van Sparkling Biz. Dus we gaan weer uh, verder met uh, regelen en uh, mooie dingen bedenken voor deze business review. Yes, laten we dat doen. Tot ziens. Tot ziens.